Ik ben Annie Groeneveld, jeugdbestuurder bij Waterschap Noorderzuilvest. Mijn grootste passies zijn dieren, de natuur en ik hou van water. Wat leuk dat jullie vandaag een gastles gaan volgen. Het Waterschap is heel erg interessant, leuk en leerzaam. En ik hoop ook echt dat jullie dat gaan ontdekken vandaag. Alvast heel veel plezier. Oh, en vergeet me niet te volgen op Twitter.